Spelen review. Wow, nu ik heb gezien! Oh, ho! Wow! ho! Oh, Oh, Oh, Oh, GELUID VAN VIEKENDE MUZIEK GELUID VAN VIEKENDE MUZIEK MUZIEK Lekker spelen. Yo, mochte makkers. We zijn weer terug na twee maanden. De motivatie was uh, niet echt hoog. En we hadden niet heel veel tijd. dus. De video's, uh... ja we hadden niet heel veel zin om een video te maken. Maar hij was er nog niet gestorven aan. Dood. Uh, uh, ja, dus we zijn weer terug. Oh ja, nog één ding. Thanks voor alle the support of the PoE Remix 1 en 2. En de LA Diplodaculous Remix. Die video's doen het ongelooflijk goed de laatste tijd. Ik weet niet waar die views vandaan komen. Uh, maar waar waren we ook alweer? Oh ja, lekker spelen. 10 out of 10. Yo so guys, thanks voor kijken in deze video. Vond je het leuk? Ik niet. Doei.